Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in ons toekomstig energiesysteem... ...om bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 te verminderen. Ook hoe we onze woningen verwarmen verandert ingrijpend. Remeha sluit geen technologieën uit, gelooft in meerdere energiedragers en stimuleert innovaties. Remeha investeert volop in de ontwikkeling van waterstof-cv-ketels... ...en participeert in projecten om aan te tonen dat waterstof haalbaar is in de gebouwde omgeving.